echt zo ontzettend leuk dat vandaag eindelijk de dag is aangebroken, want ik heb er echt al de hele week naar uitgekeken. Ik praat nog een klein beetje zachtjes omdat mijn vriend nog even slaapt. Hij had al een paar dagen gewoon vakantie genomen, dus... Voor hem is die ook gewoon lekker wat later naar bed aan het gaan, wat later opstaan. Maar ik had wel gezegd: ik kan niet de hele tijd heel stil zijn, want ik moet nog wat kerstvoorbereidingen doen vandaag. En ik heb gewoon een ritme: ik ben echt elke ochtend gewoon voor negen uur wakker. En ik bedacht me net, want ik vind dit trouwens echt een heel leuke look: mijn rode trui aan, de rode sokken. De kerstboom hierachter. Als je mij op Insta-stories volgt, heb je misschien wel gezien dat ik had laten weten dat ik echt heel last met het achterkwam. Dat ik mijn uh, gordijnenlampjes kon ophangen bij mijn eetkamer. Dus ik sta nu in de eetkamer. Let niet op deze zooi, het moet nog opgeruimd worden. Ik heb hier mijn uh, lampjes opgehangen achter deze gordijnen en dat geeft echt een super leuke look. Dus die ga ik ook gelijk natuurlijk even in stopcontact uh, zetten. Stekker erin. Yay! Kijk dan, dit staat echt heel erg leuk. Ik zal even nog iets meer naar achter gaan. Gezellig. Die lampjes die weer kaatsen op de ruit, die weer kaatsen hier. Dus het ziet er echt super leuk uit. En in de avond geeft het ook best wel veel licht. Super gezellig. Super gezellig. Super gezellig. En super gezellig. Nou, ik heb inmiddels lekker ontbeten. We hadden gewoon van die lekkere partybroodjes met wat dingetjes voor erop. En we hebben ook al wat voorbereidingen gedaan voor uh, eerste kerstdag. Ik doe daar deze keer het voorgerecht. En we hebben ook gelijk wat voorbereidingen gedaan voor tweede kerstdag. Want die vieren we dus hier. Dus daar heb ik ook mijn vrienden mee geholpen. En ik heb nu eventjes snel opgemaakt. Even snel make-upje. Nog niet alles is klaar. Want ik heb even met Tara afgesproken in de stad. We wilden graag nog eventjes wat foto's maken. Want omdat het dus vandaag eerste kerstdag is. Is het waarschijnlijk ook wel redelijk rustig in de stad. En kunnen we gewoon rustig foto's maken zonder dat je echt constant door iedereen wordt aangestaard. Dus ik meet haar daar ergens en dan gaan we snel even wat fotootjes maken. Laten we nu eerst even lekker naar buiten gaan en een frisse neus halen. Zo, so, we staan nu in de stad, want we wilden nog heel graag wat fotootjes schieten samen. Dus uh, we vonden hier net achter dit witte gebouw en er is er wel hier heel graag een fotootje bij. Dus dat gaan we nu eventjes doen. Voor onze Instagram foto's gebruiken we eigenlijk meestal onze iPhones, maar deze keer gaan we de vlogcamera gebruiken. Ik had jullie deze laatst in een eerdere weekvlog laten zien. En hiermee kun je ook super Mooie foto's maken en is het wifi op, dus hierna kunnen we gewoon foto's van deze camera naar de iPhone sturen om dan verder te bewerken. Nou, zijn sowieso gelukt. Ik heb de foto iets van boven gemaakt, uh, want dat vind ik altijd net iets leuker. Dan eigenlijk. Er is dus benen wat langer, zeg maar. Dus uh, ik denk dat het wel heel gezellig is. Mijn foto wil ik iets meer diepte, denk ik, en een beetje lampjes. De hele stad is wel versierd met mooie lampjes. Dus dat moet al goed komen. Dus ga ik zoeken. Oké, okay, nou we hebben de foto's gemaakt. Mijn handen worden inmiddels een beetje koud, maar ik zal ze even laten zien. Oké, okay, wat ik zelf wel leuk vind is die gekleurde lampjes op de achtergrond. Ja, ik denk dat er wel wat tussen zit. Ik vind het wel heel sfeervol zo. Lekker kerstig ja, met jullie. Heel leuk. Ja. Het is momenteel wat donkerder aan het worden. Zoals je vast al weet, gebeurt dat echt super snel op deze dag. Hoe laat is het? Echt helemaal nog niet laat. En dan zijn de lampjes dus wel leuker op de foto. En het is fijn dat we dus even niet met de telefoons fotograferen. Want deze zijn echt veel beter wanneer het wat minder licht is. Dus dat is even een voordeel deze keer. Nou, we gaan nu weer naar huis om ons eventjes op te frissen. En dan gaan we daarna ieder met onze vriendje naar Houten rijden. En dan zien we elkaar daar wel weer. En dan gaan we de foto's even editen. Oh, ik heb mij even omgekleed thuis en heel eventjes mijn haar opnieuw geficht en mijn make-up ook. En ik heb dit aangetrokken. Dit is een sweaterdress. Dat lijkt me wel comfortabel en ook wel chill met het vele eten dat we straks gaan eten. Met daarbij um, deze over Nieboots. En deze zijn van Jonak. En deze is van Guts Gusto. En dan heb ik hier alle cadeautjes liggen in de tassen. En um, ik moet ook nog wat eten pakken uit de koelkast. En dan uh, is het wel klaar. Het, is, het lijkt echt heel erg veel, maar het zit gewoon in grote verpakkingen, vooral. <middels> Wie is dit? Hallo! Zie jij jezelf? We hebben net de cadeautjes neergelegd. Dat zijn echt nogal veel. Dus uh, die gaan we straks overmaken. Wat vind je daarvan? Oh. Zo, we zijn aangekomen in Houten bij onze ouders thuis. Er wordt hier al lekker gekookt. Iedereen is druk bezig. Er liggen hier allemaal lekkere dingen voor ons. Waar we. ...nog niet aan proberen te zitten, want anders krijgen we het eten straks niet op. Maar uh, ja, ik denk dat het tijd is om even de foto's te gaan bewerken... ...want ik mm -hmm. heb het nog niet op mijn telefoon staan. Nou, we gaan nu de foto's die op deze camera staan overzetten op onze telefoon. En dat doe je als volgt. Je klikt gewoon hier op dit knopje aan de zijkant. Dat is de wifi-knop. En dan vraagt hij iPhone. Dan zeg ik ja. En dan ga ik op mijn telefoon naar het netwerk van de camera. En dan gebruik ik de Camera Connect-app. Zo... En via deze app kan je de camera met je iPhone connecten. En als je de camera met je telefoon hebt geconnect, ga je naar images on camera. En daar kan je alles zien wat je met de camera hebt gefilmd en gefotografeerd wat er allemaal op staat. Dus dan gaan we gewoon heel makkelijk de foto's uitkiezen. En dan sla je die op op je telefoon en dat is het. Nou, dat was even het enige momentje dat we op onze telefoon hebben gezeten. Nu gaan we gewoon gezellig genieten van de familie. Het lekkere eten en nog meer gezelligheid. Oh, en cadeautjes uitpakken. Ja. Zin in! Hallo. Fijne kerst. Het staat niet zo mooi nou zeker, hè? Jawel, juist wel. Ja? We gaan vanavond lekker kalkoen eten. En nog allemaal andere dingetjes die mijn moeder heeft voorbereid. Stoofbeertjes, geloof ik. Ja, die zijn al klaar. Appelmoes. En appelmoes. Cranberry saus, hoort erbij. Aardappelpuree. Van alles. Van ja, alles. Kijk Denise, hebben ook een pakketje ontvangen, dus die gaan we ook uitpakken. En ik ben heel erg benieuwd wat ze heeft opgestuurd. Echt extreem lief. Allereerst een kaart. Hoi lieve Rita, Serena, Larissa en Tara. Zoals in de kerstkaarten beschreven, wat een bijzonder jaar voor jullie. De geboorte van Marshall, verdrietige nieuws van Sill, prachtige vakanties en veel nieuwe leuke content op jullie social media. Dit jaar zagen we ook vaak één dier in jullie video's langskomen. De alpaca. Hier moest ik natuurlijk gebruik van maken. Ik hoop op nog een mooi jaar met online vriendschap. Met veel geluk, liefde, gezondheid en leuke dingen. Ik hoop dat het pakket leuk is en ik wens jullie een prachtige kerst en een geweldig 2019. Super oh, leuk. Nou, oh, dat vind ik echt heel leuk. Nou, oh, chocolades. Lekker! Oh, ik zie hier alles voor Marshall. <laughs> uh, oh kijk! oh met een alpaca <laughs> die is heel leuk dat is, is echt heel schattig ik denk dat ze alles met alpacas leuk. heeft gedaan Kijk. hoe leuk deze is heel erg cool oh die is Kijk, echt heel cute De oh, gouden randje is ook zo mooi zou dit zijn? <laughs> Dus dat oh ding. al. Ik denk dat <laughs> er zit een hondje is. Oh my god. Oh, yeah. stop het. Yeah. Oh, hey. Oh, my god. oh wat lekker. Oh my god. Dit zijn super chillen chillbroeken in heel blauw leuk. en roze van fluweel. Die zijn echt heel lekker. Heel lekker zacht. Stop. Hou eens op. Wie wil de blauw? Wie wil de roze? Mm. Ik wil blauw. Mag, mag ik Mag ik roze? Ik weet niet welke kleur ik wil. Ik denk je welke of kleur wil of jij man? Blauw roze. Oh, dat Maakt niet uit, is lekker zacht, jij man. Eh uh, ik ga ook wel voor blauw. Oké, heb ik Ja, lekker zacht. Oh, dat is echt heel leuk. Heel erg lief. Dankjewel. Ook namens Marshall, dankjewel, Denise. En namens mij. En namens mama. Zo, we hebben net de cadeautjes uitgepakt en het is inmiddels echt al half tien. We doen altijd lekker rustig aan en gezellig en uh, we hebben het lekker het eten kunnen laten zakken doordat we dus gewoon de cadeautjes hebben uitgepakt. Dus nu is het tijd voor het eten van het dessert en dat heeft Serena verzorgd. En het ziet echt super lekker uit. Het is een hele grote trifle met vruchten, citrusvruchten en dat soort dingetjes. Dus. Uh... Oh, Rama wilt naar binnen. Het is veel te koud voor hem. Ga dan. En ik heb trouwens echt superleuk cadeautjes gehad. Ik ben echt enorm verwend. Laat me eventjes in de comments weten of jullie graag een kerstcadeautjeshal zouden willen zien. We kunnen dat misschien hierna nog even opnemen en online zetten als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Dus laat me even weten of je dat zou willen zien. Nou, het is inmiddels een uur of twaalf, dus het is wel echt heel erg tijd om naar huis te gaan. Ik vond het echt super gezellig. We hebben echt veel spelletjes gespeeld. We hebben ook nog uiteindelijk gevonden met ons vrouwenteam. Dus uh, ja, het was gewoon een hele geslaagde kerst. Maar ik had ook niets anders verwacht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met ons mee te kijken op de eerste ja. kerstdag. En ik hoop dat jullie ook een hele leuke kerst hebben gehad. Laat eventjes weten wat jullie allemaal hebben gedaan in de reacties hieronder. En geef deze video een duimpje omhoog als je de video weer leuk vond. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!